Hey, een van de belangrijkste modetrends deze winter is dat je dit seizoen heel rijke, overdadige kleuren en materialen en prints echt mag gaan combineren, mixen en matchen, om tot een heel persoonlijke, uitgesproken, zelfs bijna excentrieke stijl te komen. En het is die trend die ons inspireerde om de Lady of the House collectie voor jullie te ontwikkelen. Lady of the House collectie is een, ontwikkeling, is een collectie van... Heel van professionele nagelkleuren en inspirerende nail art, Waarmee je zelf eigenlijk die, die excentrieke persoonlijke look gaat kunnen verder trekken in de nagels. De eerste kleur van de Lady of the House collection is Bouquet Residence. Een opulent diep groen. Een heel mooie ondergrond voor bloemendesigns met gelpaint of stickers. Eclectic Chic is een heel chic glinsterend paars... En dat is eigenlijk wel de key kleur van de collectie. Je kan Eclectic ook prachtig decoreren met de nieuwe eclectic steentjes. Ruby Ruby Ruby Ruby is een glinsterend robijnrood. En hier kan je ook weer gaan spelen met uh, designs, Bijvoorbeeld met de stamping plates of met uh, de nailfoils in uh, prachtig bloemen decines. More is more, de kleur zegt het zelf, dit is geen onopvallende bescheiden kleur, maar het is full-on glitter rood. Seriously misguided is een prachtig, heel diep, donker, nachtpaars met glinsteringen in alle kleuren van de regenboog. Dit is galaxy op de Naar. Blush My Nails is een oud roze dat niet mocht ontbreken in een Lady of the House verhaal. Heel mooi met bloemenpatronen. En dan hebben we de laatste kleur, enkel in Jellac of So Polish, Champagne for Breakfast. Een prachtige, naturelle nude tint, versierd met glinsteringetjes met een licht holographic effect.